Hi allemaal, wij hebben weer een nieuwe shoplog voor jullie en het is allemaal winterkleding. Daarnaast ook een beetje wat sparkles, dus voor de feestdagen. Dus het is gewoon een verzameling van allemaal leuke dingetjes van de afgelopen tijd. We hebben heel veel om jullie te laten zien, dus ik zou vooral zeggen... ...geef hem eerst een duimpje omhoog en laten we dan verder kijken naar de rest van deze shoplog. Nou, we beginnen bij de H&M, want een paar weken geleden was het Black Friday... ...en toen hebben wij onze kans gegrepen om een bepaald item te shoppen... Want uh, dit is een zwarte jumpsuit die we eigenlijk al best wel een tijdje op het oog hadden. We waren hem namelijk in de winkel tegengekomen en toen waren we meteen helemaal verkocht. Het is, een, het is een culotte jumpsuit en de voorkant lijkt een beetje op een, op een blazertje denk ik. Ja, en het leek ons gewoon echt een perfect item voor borrels kerstborrels, al dat feestjes, soort dingen, feestjes, ja. maar natuurlijk het is ook tijdloos genoeg om het gewoon nog gedurende het uh, volgende jaar te dragen. En deze die kostte dus eigenlijk 50 euro, maar omdat hij dus in de sale kwam met Black Friday kostte die uiteindelijk maar iets van 37 euro. Mm -hmm. Wat ik alsnog eerlijk gezegd wel veel vind als ik kijk naar de kwaliteit en het materiaal. Ja, en ik heb nu trouwens gezien op de website dat ze een iets goedkopere variant hebben. Hij lijkt ja. er bijna helemaal op, maar uiteindelijk denk ik wel dat deze iets uh, duurder lijkt. Okay. Maar er is een iets meer budgetproof variant. En dan heb ik hier nog een kledingstuk gescoord met Black Friday. Nu moet ik zeggen met Black Friday ben ik niet helemaal los gegaan, maar heb ik dus wel uh, items geshopt die ik al op het oog had en die ineens toevallig in de sale kwamen. Dus dat was echt heel erg relaxed. Zoals deze leren broek. Deze heet serieus leren broek met splitjes op de website. <laughs> Dat, Dat komt omdat hij hier bij de enkel splitjes heeft. En dan zo aan de voorkant. Ik vond het wel een grappig detail. Ik hou heel erg van nep leren broeken. Ik vind het gewoon net iets mooier of specialer staan. Ja, dus het komt echt een beetje door het glansje. En um, vorig jaar had ik er eentje van een culotte leren broek van H&M. Nu dus een lange en uh, ik vind hem echt heel erg mooi. Hij kostte dus uiteindelijk met die korting maar 12 euro. Oh, dus dat deal. was echt een goede deal. In de afgelopen week vlog lieten we jullie zien dat we met de familie naar TK Maxx waren gegaan in Almere. En ik heb toen ook deze trui laten zien op Instagram daarna. En ik kreeg zo ontzettend veel vragen hierover. Deze heb ik dus bij TK Maxx geshoppt. Ik zat er in eerste instantie een beetje te twijfelen van is het wel is. En... Um... Ik ja, vind hem leuk. Het heeft kleur, leuk. dus nee, denk ik. Nee. <laughs> maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is lekker zacht. Hij is dus geshopt bij de TK Maxx, maar het merk is Lauren Taylor. Mocht je benieuwd zijn of je dat misschien wilt opzoeken of op een of andere manier toch nog vinden. Um, en hij is een beetje cropped, wat ik heel erg leuk vind. En iets wijderen mouwen. Mouwen. Nou, en ik heb ook een trui gekocht. En deze heb je misschien ook al gezien in de weekvlog, zo niet. Check even die weekvlog, want hij is wel echt heel erg gezellig. En uh, ja, we waren allebei een beetje zo van, ik wil een gekleurde trui hebben. We zijn een beetje, ja, gek, gekke <laughs> kleuren, moed. Ja, weet je, we dragen heel veel zwart en grijs, dus af en toe is een kleurtje oh, wel leuk. Kijk, Dit is Het is hetzelfde merk, Lauren Taylor. Ken en, ik niet zo. Um... Ja, ik vond hem heel erg leuk. Ik vind gewoon die kleuren heel erg tof. En het leek me wel leuk als een soort van statement trui. En ook deze was 20 euro. Dan heb ik hier een hele mooie nieuwe trui. En deze komt eigenlijk van de mannenafdeling. En hij is ook nog eens maat XXL. Oh, oké. Okay, ja, is het XXL? Want volgens mij was het XXL. Oh, ja, XL. XXL inderdaad. Ja, dus ik had hem in mijn hand. En ik dacht eerst van... Misschien hm, is die wat voor... Larissa's vriend. Want deze is van het merk All Saints. En dat is echt een supermooie winkel. Uh, maar Larissa vond het niet echt uh, een match. En ik kon hem gewoon niet terugleggen. Want ik vind het gewoon zo'n mooi merk. En het is een hele mooie trui. Zo'n cable sweater... Ja. Hij is ook aardig zwaar, of niet? Hij is heel zwaar. Het zou net iets te dikke stof zijn voor mijn vader... en ook niet helemaal een oké okay cadeau. Dus ik dacht, weet je wat, ik pas hem gewoon zelf. Je kan hem heel eventueel als sweaterdress dragen... maar dan moet je niet je armen in de lucht doen... want dan is hij eigenlijk net te kort... Maar gewoon als trui om in je broek te stoppen, dan werkte dat wel. Dus heel ben ik ben echt heel blij mee. Dit is echt zo'n trui die ik jarenlang kan bewaren. Oorspronkelijk was deze 100 euro. En hij is, bij TK Max was die 40 euro. Dus dat vond ik wel een hele mooie deal. En nogmaals, hij is gewoon echt heel dik en heel mooi. En helemaal blij mee. En dan heb ik hier een rok die eigenlijk Larissa had uitgezocht. Ze wilde hem niet hebben... Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga hem ook even passen. Want ik vind het een heel leuk printje. Het zijn gewoon stipjes. doe me een beetje denken aan Bambi door de kleurtjes. En ik dacht, ja, van de zomer of heel eventueel met een dikke panty en laarzen eronder. Kan ik hem ook al nu dragen. En deze kostte 12 euro. En ik vind hem wel echt heel erg cool. Deze is van het merk Mira Co. Geen idee, ik ken het niet. Maar het is een Italiaans merk. Volgende nieuwe item zijn deze boots. Ze zijn van Sasha en het zijn enkellaarsjes. Ze zijn wel ietsje over mijn enkel eigenlijk. Ze zijn redelijk wat hoger en ik vind ze echt super gaaf. Die, uh, die um... gespen. Gespen die maken het net wat stoerder. Maar verder is het best wel een klassiek. Uh, modelletje eigenlijk. Niet heel erg uh, grof of zo. Mm -hmm. En aan de voorkant heb je ook nog die leuke details. En uh, dit leer is echt onbijzacht. zacht. Ik heb ze nu al een paar keertjes gedragen. Maar je ziet echt gewoon heel erg die lijntjes erin zitten. En dat gewoon super zacht en uh, soepel is. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. Nou deze jeans is van de Stradivarius. En ik was naar op zoek omdat Larissa heeft ook een straight jeans van de Stradivarius. En nu elke keer als ze hem aan heeft kijk naar en dan zeg ik ook van welke broek heb je nu aan? Deze is echt heel mooi. Ja, is heel fijn. Dus uh, ik dacht dat ik hem had gevonden, maar Larissa zei net dat hij toch net wat anders is dan nu van haar. Ja. Andere wassing en ik heb knoopjes en zij heeft eigenlijk een rit, maar ik vind hem wel heel erg mooi. Dit is de Breeze Straight Leg en hij heeft aan de onderkant hier van die rafeltjes en ik vind dat gewoon heel erg leuk. En, en de prijs pijnziken. is ook heel erg leuk. Ja, oh ja, hij is maar 20 euro deze jeans. Ik heb nog een straight jeans hier in een witte kleur. Uh, deze liet Larissa laatst ook zien op haar Instagram account trouwens. Mm -hmm. En um, ja, deze is dus wit. Ik vind het wel een beetje spannend. Want ja. hij is echt heel erg maagdelijk wit. Ik denk dat deze heel erg mooi staat bij deze trui van All Saints. Beetje zo, toon, soort toon. een beetje zoals jij hem ook had gecombineerd op Instagram. <laughs> um, dus ja, ik vind het heel spannend. Want ik ben wel een beetje onhandig. En ik denk dat ik hem echt sowieso vies ga maken. Maar ik vind het wel heel erg leuk. En ook deze is 20 euro. Nou, hebben we ook nog even een bestelling geplaatst bij Comcat Fashion? En daar heb ik deze twee jurkjes uitgekozen. Het zijn eigenlijk zomerjurkjes. Maar ja, het leek me gewoon heel erg leuk. Ze hebben lange mouwen. Dus ik dacht gewoon met een panty. Misschien eventueel een erop Is het wel heel erg leuk. En dit zijn hele leuke polka in zwart en blauw. Nee, rood. Gaat helemaal goed. Dus, uh, en dat zijn van die wrap-jurkjes. Dat lijkt me heel erg leuk. En dan ben ik nog niet klaar met de stipjes. Want ik heb ook dit super leuke, ja, semi-transparante shirtje. En dit is een longsleeve Jij is super stretchy. En het leek me heel erg leuk om hier bijvoorbeeld een bandshirt om, om over te dragen. Ja, ja ik nee, moet ik even weet kijken niet zeker, hoor. Ik moet even kijken of het inderdaad een look is voor mij. En anders kan je er ook gewoon zo'n simpel zwart tanktopje eronder doen. Als of gewoon je bandjes. Bijna, of inderdaad alleen je BH, dat is ook heel erg sexy en dat is ook wel heel erg geschikt, denk ik, voor feestjes en de feestdagen. En bij de feestdagen hoort natuurlijk ook wat glitter. Ik zag namelijk dat, ook, dat ze ook deze scrunchie in de webshop hadden staan. En dit lijkt mij echt heel erg goed passen bij mijn nieuwe Dr. Martens, dus ja. die ook zilveren glitters hebben. En ik dacht, op deze manier kan je met een scrunchie gewoon net wat meer glitters in je leven brengen. Gewoon een beetje in de staart als je verder geen zin hebt om glitters te dragen. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk. Wow! <laughs> ja, zoals dus je wel zin hebt om glitters te dragen, dan heb ik dit super leuke blazertje. Hij heeft allemaal van die lijntjes glitter erop zitten. Volgens mij op de camera lijkt het echt één grote bonk glitter. Oh maar... my god, dat zijn regenboogglitter. Ja, ze regenboog ja, zijn echt super mooi. Ik had deze dus nog niet gezien van Marissa. Ze neemt het nu net mee. Voor het eerst. Maar ik moet zeggen dat ik hem heel erg cool vind. Dus ik dacht, misschien is het ook wel heel erg leuk om dit over een bandteat te dragen. Zodat je het net iets stoerder maakt. Wat meer casual. Als je mm -hmm. er niet van houdt, dan is het natuurlijk een basic shirtje eronder ook heel erg leuk. Maar een soort van die wisseling leek me wel heel erg leuk. Dus ja, dit is echt een uh, goede glitter. En gewoon uh, super fijn, denk ik. Nou, wij zijn heel erg benieuwd wat jullie van deze shoplog vonden. En welke kledingstukken jullie leuk vonden. Maar misschien ook wat jullie wat minder leuk vonden. En ik ben vooral ook heel erg benieuwd of jij nog wat hebt geshopt de laatste tijd. Of je misschien nog wat moet shoppen. Dat je een beetje stress krijgt ervan. Ik denk dat ik zelf wel goed ben voor de kerst en uh, oud en nieuw. Nou, we willen heel erg bedanken voor het kijken naar deze video weer. Vergeet hem zeker niet een duimpje omhoog te geven. En laat wat gezelligs achter in de comments. En dan zien we je heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei!